Als runner zorg je ervoor dat de bar continu door blijft draaien. Zonder mij is het geen show. Wat doe jij morgen?